Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we laten zien hoe het eruit zag. Maar weet je niet wat we bedoelen, moet je even de vorige video kijken. bekijken. Maar heel die vrije ruikt naar shampoo. Oh, kijk! Oh, hij is heel zichtig geworden. Het ziet er een andere tijd als gisteren. Ja, ik moet ook gaan eten. En niet. Jawel! te Ja. <laughs> heb je een reggaan gemaakt? Dat is zo'n <een> blokje. <laughs> ja. <laughs> ik heb het nog niet <laughs> weggooien. Ik Dat ga het wassen. Het is een beetje gelukt. Oké, okay, nu, nu lijkt het niet meer zo goed. Maar jawel. Ik weet niet. Jawel, wow, kijk, het is echt een blobje Ja. <lacht> Oké, okay, het is uitgewassen. Ik kijk hoe schoon hoe in die, die pommak nu is. <coughs> maar we gaan nu eten. Mm. Hallo allemaal, het is al middag. En ik heb net gegeten en hem ook. Mm. Ik heb kip ik heb nog eens gegeten. je de foto ook. Voor het ontbijt had ik geen foto. Momenteel zijn we in onze kamer hierbij. We hebben van alles gedaan in de namiddag, zoals bingo. En we hebben een fles wijn gewonnen, of ja, een fles cava. Hier een foto. En we hebben ook pingpong gedaan, en ik was derde. Super leuk. En straks gaan we naar de bingoavond, want er is nog een bingoavond. Dus straks, straks was er een bingo namiddag. En vanavond gaan we naar een bingoavond. En blijkbaar is er ook een kahoot. Dus super, super leuk. En dan zal ik jullie wel meenemen. En ik ga hem nu klaarmaken, en dan gaan we straks avond eten. Ah. Outfit check! Oké, okay, dit is mijn prachtige outfit. Lekker simpel. En hier is bij Dit is mijn prachtige outfit. Oh my god, geweldig. We zijn dag vier in Spanje en wow, ik lijk zo bruin op camera Nee, ik ga echt heel bruin. Oké, okay. maar er is gepoet en ik ga even de rolke, of ja de gordijnen open doen. Want ja. Dat, daar heb ik zin in. En dan ga ik jullie het balkon laten zien. De deur over. Want zo ziet het er overdag uit. Heel zonnig. Het is vandaag ook mega mega warm. Hier bompjes, terrasjes, heel veel kamers. Daar is de zee en het zwembad. Ja, zo zit het beetje eruit. En dit is onze mooie kamer. Echt heel leuk. En dan doen we het weer even terug dicht. Als ik het dicht krijg een ramp, Dat ding dicht doen. En hier hebben we chips. En kijk, hè. we hebben hier dus onze minibar. En we hadden eerst twee flessen water. Dus zo ziet hij eruit. En dan is het dus twee flessen water. En nu hebben we er ineens vier. Hier is er allemaal water, we hebben nog water. Ik ga die ook even in de frigo zetten. Want we willen koud water. Dus ja, ik heb ook flessen water, we hebben echt niet oké. Okay. Echt veel te veel. <lacht> Oeps. Wat doet <weet> je? <lacht> Dat ging niet zo goed. <lacht> en hier ik alle flessen water op de grond. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik wilde die plassen water erin zetten. En die viel er rond uit. Oké, okay, nu gaat hij er weer uit. Ah oh, nee, kijk, hoe schrijven die plassen uit. Mag ik even een andere plas er dan zetten? Ja? Dat zal het niet doen. Oké, okay, deze blijft wel beter staan. Kijk, het wordt steeds niet veranderd. Het is gewoon een ganse op bed. Oké, okay. prachtig. Dit is mijn outfit. Heel simpel. Maar ik ga zelfs wel nog een trui aan doen, want anders heb ik het straks veel te kou. En kijk, die bikini. Lane. En Hij is echt heel fel. Maar dus dit is mijn outfit. En we gaan zelfs als eten. Ik wilde zeggen thuis, maar als En dan neem ik jullie lekker weer mee. Ah. Ja, We, moeten we, moeten we, hebben, we hebben gelopen voor ons leven, de Duitsers zijn terug. omdat we Duitse kinderen tegenkwamen. Dus we zijn de liften gereden. Maar de mensen zijn niet op de hoogte van wat er gisteren gebeurde. Is, hè. Oh. Dus we werden gisteren achtervolgd door 3000 kinderen. <lacht> en die waren echt heel irritant. Want die bleven tegen ons praten, die bleven ons achtervolgen. Echt, ik weet niet wat die bezig waren. Maar we zijn ze weer tegengekomen en ze zagen ons. En toen zijn ze gaan lopen. Heel grappig. Heel klaar ja, wij zitten zonder het te wijzen. <laughs> die gaan zo lopen, want die wilden zo gaan zitten op hetzelfde terras als ons. Ze dus toen zijn die gaan lopen omdat ze ons zagen. Dus ja. Hey. Kijk, de zon begint onder te gaan. Dus ik ga jullie de dus zonsondergang laten zien. Supermooi. We gaan nu terug naar beneden. En ik neem jullie mee, zodat we kunnen zien of we Duitse kinderen zijn of niet. soms kip het gewoon al lastig vanaf. Ja. En trouwens, ik heb een andere outfit aan dan de snaar. Ik niet. Ja, ben je niet, ik wel. Oké, okay. dit is ons uitzicht. Ondertussen wachten we op het lift. Maar kijk, dit uitzicht. Zo leuk. Oké, okay, we gaan in de lift. Kom eraan. Kijk, okay, dit is ons outfit. Het lift niet dicht. Oh, we gaan nu naar onder. En dan gaan we gaan kijken of die Duitse kinder kinderen er zijn. Die zijn al sowieso hè. Uh, die zijn gewoon weggelopen zoals wij we zagen. <laughs> ja, die zijn gewoon bang voor ons. Ja. Oké, okay, we zijn onder. We gaan nu kijken. Oké, okay, we zijn onder bij de receptie. Oké, okay, daar waren die. We zijn er niet meer, we zijn wij? Nathan het antilopen. We zijn gewoon weg. allemaal We zijn vandaag dag 6 en we gaan zo en Het is super super mooi weer, als jullie dat kunnen zien. Ja, niet momenteel, niet. Ik zal het zelfs beter laten zien. En dit is mijn outfit voor vandaag. Gewoon dit rokje. Met deze crop top en dan heb ik mijn bikini aan. Een heel leuk rokje. En kijk, de zon schijnt. Zo leuk. Ik hou ervan. Als de zon schijnt. Dus dit is mijn outfit. En... Ik heb best wel veel honger. Maar we gaan ook zo ontbeten, dus ja, top. Goedemorgen allemaal, het is hier vandaag dag 7 en onze laatste dag hier in Spanje. Gisteren hebben we niet meer zo heel veel gedaan. Maar ik zal wel foto's in beeld zetten van wat we gedaan hebben, want dat heb ik allemaal niet gefilmd. Maar straks gaan we bedanken. En we gaan winnen. Dit keer gaan we echt winnen. Mm -hmm. En we gaan nu ontbeten. We zijn bij de receptie. We gaan nu naar de activiteiten kijken. Hier is het bij. En hopelijk zijn er leuke activiteiten. Anders is het niet zo leuk. Maar uh, we zijn er. Kijk, hè. Oh. Deze activiteiten? Oké, half elf. Ja, dat gaan we niet doen. maar Die hebben we de volgende ook niet gedaan. Nee, is waar. Oei. Wat is dit? Wat is dit? Uh, next restaurant. Uh, nee. Um, hier, bok schieten. Ja, hier betang om half elf. Nee, dat gaan we niet doen. Of wil je dat doen? Nee. Een Nee. Dan zijn we toch nog niet klaar met betang. Ah, pingpong. Misschien. Bingo? Ja, pingpong. Ja, twee keer betang. Nee. Nee, dat is te veel. En dit is. Ja. Nog dit allemaal. En dit is voor kleine kindjes. Ja, dat was het. Ik okay, Wat het <laughs> Het is alweer avond en ik heb me opnieuw omgekleed. Vandaag hebben we gebetankt en weer verloren, net zoals gisteren. Echt heel sad. Ja, we zelfs... slechter gedaan als gisteren. En we hebben ook bingo gespeeld en we moesten nog maar één nummer. Voor de fles champagne. Maar die hebben we niet gewonnen. Heel saai, Echt? Hè? Ja, super saai. we zaten weer avond eten. Maar eigenlijk heb ik nog helemaal geen honger. En we hebben weer die drie we, we zijn weer die drie wow. kindjes tegengekomen bij de bingo. En toen zagen die ons weer en, en zijn hier weggegaan. Ja. Altijd. Wanneer die ons zien, gaan die weg. Dus ja. En de ene kant wel goed. de andere kant is ook weer zo. Ja. Raar of zo, ik weet niet. Maar dit is mijn outfit voor vanavond. En dan moeten we straks onze koffer gaan inpakken. Maar ik ga mijn koffer nooit, nooit dicht krijgen. Ik heb zo'n gevoel dat hij niet meer dicht gaat. gaan. Het zit echt overvol. Volgens mij heb ik nog een uitzicht niet gefilmd. Maar dan ga ik die nu aan je laten zien. En dan is dit uitzicht. Kijk, het is niet prachtig uitzicht, maar gewoon omdat er heel veel zand is en zo. En dat is ook niet heel mooi, maar ik vind het dagje wel heel leuk. En dat daar ook allemaal. Ja, dat zijn wel zo mooie dingen, maar ook zo minder mooie dingen. Dus dit is dit uitzicht. En ja, ik vind het wel leuk, maar ik ziet niet zo heel veel strand. Of ja, strand. En ook zijn er gewoon resten van vulkanen volgens mij, als ik het goed zeg. En dat vind ik zo wel jammer. En okay, kijk, hier hebben we nog een uitzichtje. Maar die heb ik al eens aan jullie laten zien. En dat is dit uitzicht. En hier gaat een toobiebeus waar wij morgen mee naar huis gaan. En via naar het vliegveld. Dan ga ik nu in de lift naar de bar. En ik hoop dat jullie mij goed horen. Want ik heb mama's klop. Dus vandaar dat je me misschien niet hoort. Dit is trouwens mijn outfit, maar nu kan ik al aan jullie laten zien. Hallo allemaal. We zijn vandaag de laatste dag, of ja, gisteren was het de laatste dag. Vandaag gaan we terug naar huis. Het is vandaag dag 8. Ik heb net helemaal mijn koffer gemaakt en het is echt zo normaal... ...half negen ochtends of zo, ik weet niet. Dus ik ben echt nog moe. Maar we gaan zo ontbijten. En dan gaan we nog even chillen, want onze bus is eigenlijk pas om twee uur. En dus, het is nu half negen of zo, weet ik veel hoe laat het is. Ik zou het niet weten. Maar het is dus mijn koffer is gemaakt, dus kijk. Ik heb die ook al dik gedaan, maar die is echt mega dik. En ik heb het gevoel dat die nu letterlijk dikker is dan dat die hier aankomt terwijl er niks nieuws in zit. Het is ja echt raar. En dit is mijn outfit. Ja, lekker simpel. En ik ben blij dat de zon hier niet schijnt, anders ga ik het echt veel te warm hebben. Maar ja, we gaan de dus zon beter.